Oh. Ah. <laughs> Papa, mama, Herbert en Brian. Dit is de allerleukste familie van Nederland. Familie van. Oh. Waar zijn wij? We zitten een kluisje. Wij zitten Ja. Oh, wat leuk! En wie hebben we allemaal gezien? Ja, er zit een kluisje op ons. Oh, nou, wil je meer weten? Blijf kijken. Ja, dat beginnen een beetje aan de dans dan. Want die gaan we natuurlijk later precies op het ga meedoen. ga meedoen. ga meedoen. Nee, nee. Brian is aan het sporten. Brian! Hey! Oh nee! Oh nee! Stunt op Piet! Ja, goed zo! <laughs> Het feestje is daar En grote al met Zit de in zonder het staat staat op De Geluk draaien! Gelukkig ja. ja? Heb je goed geturnt, gesport? Zie ja. je daar nou weer? Zie je daar nou weer? Hebben ze geen en dan zeg je een liken, volgen. Hey, waar Piet? Sydney, Cola's, cola, Sydney, cola. brengt ons vanavond een bezoek. Hey, ga je dat ook zeggen? Kijk, en lijken? Waar is Brian nou? Brian. Oh. We moeten nog even naar de Piet toe. Brian! Klimmen! Klimmen! Ik krijg een cadeautje. Ja, jij krijgt een cadeautje. Zo, wat een grote cadeautje. Als je daar een grote auto hier weet, krijg je een dus goed, goed luisteren op je braaien, hoortje. Ja? Als je Brian hoort, dan mag je een cadeautje ophalen, ja? ja, vind je dat ja, ja Tigo, duizendstein! Ja. Dat is Tigo. Kom maar, Tigo, ja, je cadeautje. Ja, als je naam wordt genoemd, Tiffy. Hey, je mag, dat ben jij toch? Ja, dat ben jij. Oh, Gaan we die thuis openmaken? gaan we die hier openmaken? Hier, kom, gaan wij even aan de kant. Gaan wij naar een bank toe? Ja, neem maar mee. Ga maar zitten bij je papa's jas. Oh, sorry. Ga maar. Hierzo. Ga maar zitten. Kun je een cadeautje openmaken? Wat zal erin zitten? Wat zal erin zitten? Ga maar openmaken. Moet papa helpen. Je mag scheuren. Zo. Oh, wat zit erin? Wat heb jij van de zwarte piet? Een. een. een cowboy hoed. Dat Berbers cadeautje. Wat een Berber? Wat dan? Een herrie! Een herrie! En dan mogen jullie samen mee spelen. Ook met de hoed hè. Maar het wat nu wel verzonnen mag worden is... Dag sint Sinterklaasje. zingen. Dag Sint-Leklaasje. Dag, dag, dag, dag. Zwarte piet. Dag Sinterklaasje, dag dag. Luister naar ons afscheidlied. Dag Sinterklaasje, dag dag dag. zingen. Dag Zwarte Piet, dag Sinterklaasje, dag Sinterklaasje. dag. Luister naar ons afscheidlied ga maar klappen. Da, nee. Daar gaat Sinterklaas, ga zwaaien naar Sinterklaas. Ga zwaaien. Dag Sinterklaas. Zo, daar gaan ze. Waar is Brian heen? Brian! Hey Brian, kijk, papas aan. Hey, daar ben je. Wie hebben wij net gezien? wie hebben wij net gezien? Kikik! Wie, wie hebben wij net hier gezien op mama's werk? Wie waren dat? Sid... En? En nog meer? Piet. Ja. En hoe vond jij dat? Vond je het leuk? Ja. En die, dat heb jij als cadeautje gehad hè? Abonneren, heel goed. En dan zeggen we met z'n tweeën, doei! Dag! Dag! Dag! Dag! We hebben mis, mama. Hey, tot de volgende vlog. En zoals Brian al zei, kijken, liken, niet vergeten te abonneren. En druk dan even op het belletje. En als je op Facebook zit, volg ons kanaal, volg onze pagina. <laughs> dag Sinterklaasje. Dag, dag. Wij gaan lekker naar huis. Bye, bye. Doei!